Hallo, ik ben Marielle. Ik leg jullie kort even uit hoe het werkt met de forum. Je ziet hier links het minuutje en hier kun je naar forums gaan. Nou, we hebben bij elke module een forum gemaakt. En waarom hebben we dat gedaan? Zodat je eigenlijk feedback kunt geven over de module. Je kunt daar vragen stellen. Maar soms uh, uh, vragen wij ook een aantal dingen te delen in het, in het forum. Zoals hier, het Google Formulier. Dus, nou, maak je altijd lid, dus klik op abonneren en dan heb je eigenlijk toegang tot het forum. We hebben gemerkt dat weinig mensen de fora gebruiken om echt met elkaar te kletsen. Dus daarom hebben we ook geen groepfunctie meer ingesteld. Maar wat je wel nog kunt doen is samen met je collega's een privéforum starten. En zo zou je toch met elkaar over bepaalde zaken in de module kunnen praten. Dus dat is even kort over het forum.